Verhuisd ik heb een nieuw huisje. Maar er is zoveel gebeurd in de vorige aflevering die ik jullie niet heb kunnen laten zien, aangezien mijn Sims-opnameapparaat, mijn nieuwe mi microfoon. Zo, de kwam ik even niet uit. Uh, want ik woonde eerst hier en moet ik even kijken of ik al mijn spulletjes heb meegenomen. Maar oké, okay, dus ik ben verhuisd. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan in de vorige aflevering. Um, zo ben ik een nieuwe baan begonnen en een paar andere dingen. Alleen de microfoon deed het niet. Dus ik heb een hele dag, of tenminste een heel uur, wat voor hun een paar dagen is en een hele week, heb ik dus aan dingen uitgedaan. En gekke dingen allemaal gedaan. En gewoon gekheid uitgehaald. En het is allemaal niet gerecord. Ik had nog een andere extra video opgenomen met dezelfde uh, microfoon, omdat ik een nieuwe microfoon heb besteld voor mezelf. Ook die. Is dus fout afgelopen. Nou, Nu vond ik zelf dat de opnames zelf een beetje raar waren. Dus ik wilde hem sowieso al verwijderen misschien. Maar nu heb ik hem dus definitief verwijderd. En um, ja, moet ik gewoon een hele aflevering ook wegdoen. Dus de aflevering die jullie uh, hebben gemist. Of tenminste die ik verkloot heb. Die um, kan ik niet overdoen. Ik heb hem wel opgeslagen, de sims. Dus ik kan niks meer overdoen. Maar de reden waarom ik verhuisd ben, weet ik zelfs niet eens. Oh ja. Weet ik wel, ik werd gek van de trappen in het appartement. En nog een paar andere dingen. Oké, okay, ik zal u even een korte rondleiding geven. Ik ben hierheen verhuisd. En dit heb ik afgesloten. Toch? Ja, nee, heb ik afgesloten met een open dak. Omdat ik wel gewoon de plantjes binnen wilde houden. Ik weet, het is lelijk vergeleken met dit. Maar ik wilde de plantjes binnen houden, zodat ze goed door blijven groeien. Ehm... Um, dit is de keuken, dit is de eetkamer, eetruimte, het halletje, het voorhalletje met de piano inderdaad. Dat stond er allemaal in, ik heb niks veranderd. Um, dit is een huiskamertje denk ik, of een computerkamer, studiekamer denk ik. Dit is de slaapkamer. Deze hele onderverdieping is trouwens voor mij. En als ik een tweede verdieping erbij heb, tenminste de tweede verdieping wordt voor mijn um, oberkinderen. kinderen... Misschien voor mijn man. En dit stond er ook inderdaad al. En nu hebben we ook nog een derde verdieping. En dat wordt voor ook kinderen. En eigenlijk voor het hele huishouden. Nu moet ik je eerlijk toegeven dat dit huis niet van mij is. Maar van, kan je dat ook zien? Van wie het huis is. Deze is het. Uh, hij is van... Rut. Oh, hier komt de naam. Rut HLE Lesb onderstreepje KK. Ik vind wel dat ze een follow verdient. Want ze maakt, als dit? Oké, okay. ze heeft van alles wat. Um, maar ik vind wel dat zij deze shoutout verdient. Want ze heeft best wel mooie huisjes gemaakt. Dus uh, ik zou zeggen, volg haar, er, klik erop. Uh, waar ben je mee bezig? Oh ja, ik had iemand erbij. Um, ik ben dus nu als tuinier aan het werk, want ik kwam niet hoger op als stylist. Het geld ga ik niet missen. En um, voor de rest, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een beetje gekkigheid uitgehaald dat sowieso. Nou, dat is dus heel moe. Hallo Sophie, ik bel je even om te laten uh, weten dat Leng. Lely Feng overleden is. Ik dacht dat je dit wel wilde weten. Wie is Lely Feng? Oh, wat vals. Natasja, wat vals. Wie is Lely Feng dan? Jij gaat eerst slapen. Want dus ga ik uitzoeken wie Lely Feng is. Ik denk mijn oude buurvrouw, joh. Dit is Dina. Dit is Katrin. Wie is Lely Feng? En ik haar. Ja! Oh my god! <laughs> oh. oh! Wat erg! Dit was mijn oude buurvrouw. En dit was mijn oude buurman. Ja. Getrouwd met ze. Oh, wat erg! Ah, oh, ze is overleden. Nee, nou ja. Gekondoleerd. Kan ik niks aan doen? Je bent overleden? Ja. Wat wil je dan? We kunnen je nog steeds zien. We kunnen nog steeds met je praten. Dus zo erg is het ook allemaal weer niet. Hoorde ik daar nou een vampier? ships oh, vampier in huis. Um, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Ja, hij is mijn vijand, dus ik ben bang dat hij me gaat bijten. Ik ga... cadeau geven. Ik ga hem wel simdollars geven, misschien. Gaat hij dan weg? Even kleding geven, we gaan hem alleen maar complimentjes geven. En eh... Uh, Ondeugend liggen of carrière. Ja, ja, hij is slecht. Dus hij moet wel ondeugende dingen doen. Want dan. Uh, Gaan we bang maken. Ik denk dat je een valkier niet bang krijgt. <laughs> Ik wil nog niet een papier worden, vandaar. Uh, liggen of carrière. Kijk hoe, hoe goed. Kijk, zie je? Hij is aardig als we ondeugend zijn. Ja zie je, en dan gaan we ook afscheid nemen dat hij niet in ons huis kan komen, uh, door het verliezen van een be be bevriende, be bevriende, bevriende vriend, sim, ben ik verdrietig en dan krijg ik weer een doverguitse over twee uur, nou nu, nou, oh. Voor jou beter, Wavy. Goed zo. So. Ik heb geen mobboard, dus die gaan we nog kopen. Welke computer heb ik hier dan? Is het is toch niet zo dezelfde computer die ik hier heb. Hoe heet deze? Alles in één krachtige computer. Alles in één krachtige computer. Oké, okay. dan doen we die ook weg. Ik heb het geld hoor, jongens, maar why not? Ja, dan doen we hem daarbij. Ik heb nu geen man hoor, maar dan kan ik het wel um, erbij hebben. Oh ja, ik, ik ging zoeken. Uh, jongens, kijk dan hoe afgeleid ik ook ben. Een moodboard. Heb ik dat eigenlijk nodig? Een moodboard voor inspiratie? Ik denk het niet, hè. Ik noem het niet, ik kan mij het rotten. Weet je, ik ben geen stylist, dus ik hoef niet in de mood te komen. Ik vind het wel een leuke keuken als ik zo kijk. Eerlijk is heerlijk. Het is een leuke keuken. Meestal wil ik zo'n ook eiland hebben die tot hier gaat. Maar dit vind ik ook super vet. Yay! Niveau 3. Ga je nog ergens neerleggen of hou ik vast? Ja. Ik wil natuurlijk wel... Oh, rekening moet ook nog betaald worden. Um, social netwerk. Hoef ik allemaal niet te doen. Werk, nee. Um, huishouden. Ehm. Um, Nee. Contact opnemen. Bestellen. een medicijnlijk cadeautje. Omdelen. Voor verkoop. Kristallen kopen. Oh, ik ga van deze. Ga ik ieder één kopen. Ik weet dat het niet nodig is, maar... Oh, collectie compleet. Wow. Heb ik nu een collectie... Wow, beste koper, bedankt voor de natuurlijke voordeel. Bedankt dat je voor de natuurlijke voordelen van de kristallen hebt gekozen. Door jezelf te vragen welke bewuste verbeteringen je. Stil. Welke bewuste verbeteringen uh, je ja, in je leven kunt aanbrengen. En door onze kristallen te kopen, ben je één stap dichterbij oprechte zelfredzaamheid. Wij, bij kristallen. Kristal voorspoedt zijn trots. Om van jouw rijst deel uit te kunnen maken. Weet je hoeveel vuurwerk heb ik wel niet? Oh, dit is iets anders. Sorry. Dan gaan we gewoon een vuurwerkavondje houden? Dat is zo mooi. Oh, zo kun je het kijken. Bam, bam. Eens kijken of die. Oh, wauw. We gaan een vuurwerkshowtje in huis doen hoor. Oh, paparazzi. Echt? Paparazzi? Serieus? Ja, paparazzi. Maar waarom blijft dit er dan nog staan? Ga niet de lucht in. Oh, dat is daar beneden. Zo saai. Naar vuurwerk kijken. Mooi toch? Al dat vuurwerk. Vier Ja, dacht ik al. Weg ermee. Oh, nee. Niveau 10 bed is. Oh, maar dat kan niet. Dan doen we de spiegel gewoon weg. Het spijt me meis, wie dit heeft gemaakt, maar ja, ik wil wel een goed uitgerust bed hebben. En dan past het er maar niet goed mooi bij, maar hey, daar kijk ik niet zo snel naar. Ik wil wel een goed uitgerust bed en daar kijk ik naar. Want hoe sneller ik kan slapen, hoe sneller ik leukere dingen kan doen. Ja, we zijn er al. Mooi. Uh, dan moet ik nu even kijken. Want ik ben geconcentreerd. Uh, samen bouwen, joh. Even kijken. Dan gaan we nu eerst een raket bouwen. En daarna gaan we games spelen, nee. Merkeuze. Deelnemen aan hekken. Iedereen moet samenwerken. Oh, dat was dus een raket. Sophia heeft de hek vertooid. Um, met een score van 99%. we zullen de winnaar aan het einde van het festival aankondigen. Alle winnaars moeten aanwezig zijn met hun prijzen in, om hun prijzen om hun prijzen in, om, om hun prijzen in uh, ontvangst te nemen, Jeetje. Kun je nou geen fan van me zijn? Ze ziet er wel enorm lelijk uit, geef keerlijk toe. Ehm... Um, Oh, jaatje met Bren. Au. Au. Bren, kom hier. Schiet op. Ik wil mijn brennen doen. In het. God zo. Ga maar naar Bren toe. Kom op. Bren, kom op. We gaan het gewoon doen. Netjes waar. Daar gaan ze. Zie ik er trouwens leuk uit? Ik zie het wel heel leuk uit. Ah, de ramen. In de liefde. Haal de kaarsen maar tevoorschijn voorschijn. maak het romantisch. Zo via staat op het punt om haar eerste aljaartjes te doen. Te bedrijven. Ah, maar ah, lief. Iedereen zal wel over ons hebben straks, maar dat geeft niks. Aljaatje nog steeds. Hey, we hebben een prestatie voltooid. Oh jaatje, we dreven in succes. Zo, so, zo so, hebben we weer een prestatie. Even kijken hoor. Liefde, serenade brengen. Ja, ik krijg al geldjes. En roem krijg ik ook gelijk. Is die afgelopen dan? Nee. Zingen thuis elkaar ook. Funky Sims. Ik wil jou niet. Ga maar zingen. Kom, ik wil zingen. Ah. Iedereen die kijkt me aan. Oké, okay, even kijken. Um. Oh, chips, ik heb dik. Wat gaan we eens doen? Ik wil wel proberen dit sterretje nu vol te maken. Dus we gaan even over. Tuintips. Zo, ik blijf aan dik. Werk, oh, oké, okay. ik dacht dat ik ook een, uh... oh nee, dat was alleen maar omdat ik werkte bij een modezaak gebeuren, viral video uploaden, Even kijken of het lukt om hem vandaag nog vol te krijgen, die durf ik niet meer aan, oh, ik dacht al, heb ik hem nu bereikt, nee, <laughs> uh... oh, ik heb nu pas 1149, ik zo sneu van mezelf, Even kijken. Oh, daarna moet ze alweer werken. Nou ja, dan gaat ze maar eerst werken en daarna maak je het boek wel weer verder af. Misschien dat ik uh, promotie heb en dan zie ik in ieder geval vijf. En dan uh, zie we me dan wel, joh. Hé, hey, grootsteller. Um, plaatselijk. Kan groene vingers houden en oogstwedstrijd. En wedstrijd om te zien welke tuinbrouwer de grootste en de meeste planten kan produceren. Wat moet Sofia doen? Zich concentreren op het vinden van cultureel. Weet ik het hoe het schrijft <laughs> of zegt. Of uh, toeschouwen naar de wedstrijd. Ik doe wel mee, dat is leuk. En wat zegt ze? Sofia besloot mee te doen aan de wedstrijd. Haar inzending zou, het, zou de grootste appel zijn die in haar. Die ooit is geteld. Helaas knapte de worm ooit knapte. De boom door het enorme gewicht, waardoor de appel de lucht in werd gelanceerd. Ah. De appel kwam 100 meter verderop met een harde klap op de grond terecht en spatte uiteen. Sofia werd helaas gediscussieerd en werd opgedragen de appelmos explosie op te ruimen die haar appel had veroorzaakt. Acht appelen. Ah. Plezier is een acht. Wel enorm grappig als dat gebeurt. Want je naakt dat je zo'n groot appel hebt, die je dan 200 moet vastpakken. Dan trek je eraan en in één keer boem, gebeurt het dat. Dat je hem ook loslaat. Oké okay, jongens, bij deze sluit de aflevering af. Uh, vond je de aflevering nou leuk? Dan geef geef wat blauwe duimpje omhoog. hier beneden. Kan je abonneren om op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuw nieuwe video. Doei doei!